Beverwijk is een bruisende plek vol initiatiefrijke mensen, jong professionals, actieve ondernemers en verenigingen. Beverwijk ligt midden in de veelzijdige regio IJmond en aan de rand van de Randstad. Daardoor hebben we het beste van twee werelden. De rust om te wonen en te recreëren en de reuring om te werken, naar school te gaan en te ondernemen. En dat biedt volop kansen. Te vaak laten politici die kansen schieten. Wij van D66 Beverwijk, vinden dat onbegrijpelijk. D66 wil de kansen beter zien en eerder grijpen. D66 is een actieve groep die samen met alle inwoners van Beverwijk wil bouwen aan een sterke gemeente met visie op de toekomst. D66 wil mensen de ruimte geven, ondersteunen waar nodig en met elkaar verbinden. Samen zorgen we voor een betere bereikbaarheid van de eiland onderwijs dat aansluit bij werk, zorg op maat, een schonere lucht en meer economische groei. Kijk, daar hebben we een punt. Daarom, nu vooruit. Ik ben Brigitte van den Berg, lijsttrekker van D66 en ik ben er voor u. Kijk voor meer informatie op www.d66beverwijk.nl